De tijd is aangebroken. Ik begin echt te groot te worden voor Bella. En Bel wordt gewoon te klein voor mij. We willen graag de hele geschiedenis van Bel vertellen, dus we beginnen met Het is weer zover. We zijn weer in de middel of nowhere, weer. Middle of nowhere. weer. We zijn onderweg naar de fokker van Bella. En daar zijn we bij de Fokker van Bella, meneer Jan. Ja. Hallo. Ja. En hier is echt, kijk jongens, de Ja. Serieus, want zo heet het land hier toch? Nee, het land heet hier niet zo. Wij woonden in altijd nog. En daar had ik uh, een stukje land gekocht en daar waren Ja. En vandaar de naam? We hebben de, de stal Bert van gemaakt en toen we hier heen verhuizen, we hebben we de stal namelijk zo belaten. Superleuk, ja, ja. Vind ik vind het leuk. We ja. zijn oh. hier van 1920, de, okay. de stal zo lang al? Ja. ja. Ah, wat leuk! Ja, als ponys hè? Kom eens! Kom! En ze zijn allebei drachtig hè? Ja, is goed is dat. Dat is dus een halfzus van, ja. Oh. Half, en hoe heet zij? Zij heet Bonita. Bonita, Bonita! Maar, Bonita, denk je, zoek het maar uit. <laughs> die lijkt er natuurlijk helemaal ja. niet op. Hallo, liefje. Kijk eens. Hier, Happy. Ah, dat is wel lekker, hè? Ja, zie je wel. Het kan wel. <laughs> Ze heten dus allemaal betten, Dat is met een beetje. Ja? In de achternaam, of de voornaam, begint ook altijd met een beetje. Bonita, Ja. Bella. Ja. Pas, noem maar op. Oh. Babette. Babette. En dat is gewoon een aardigheidje. <laughs> Maar dan hebben we bb, dus als het bb is, een bb, dat was een hele mooie Ja. Yeah. Dus die ponies, dat zijn allemaal films. <laughs> ja. Nou, het wordt toch wel lief hè, Tess? Daar ben we geboren, in dat stukje. In het achterste stuk? Ja, ja daar hè. Ja. En er was op een zaterdag. En wij waren uh, met de andere pony, waren we naar de keuring. Ja. Yeah. En toen zijn we morgens weggegaan en heb ik niet naar mijn bed gekeken, de avond ervoor wel. Maar ze moest nog een week dragen. Dat veulen is daar geboren, die is onder die afrassing doorgegaan. Die is onder die afrassing doorgegaan. En die is daar ook overgegaan. En hoe Die dat, nou, dat begrijp ik nog. Dat begrijp ik dus niet. Nee, dat begrijp ik ook niet. Toen liep ze voor het huis. opgesomd. Toen kwam die buurman langs met zijn zoon en zei, hé, hey, Jan, de veulen voor het huis. Oh, zei die buurman. moet je niet druk over maken, want dat gebeurt nooit wat verkeerd, hoor. Dat gaat nooit verkeer. Toen kwamen ze na een half uurtje terug. Hier liep de veulen nee, ja, Maar het is niet goed. Nee. Toen zijn ze naar die buurman gegaan, die heeft paarden. Die zei, van daar loopt de veulen voor het huis, dat komt niet goed. En die groening is daar in dat weiland gebleven. toch? Niet toch nou, Toen heeft die buurman ze in deze stal uh, gedaan. Toen kwamen wij s'avonds terug en toen ter. kwam niet. hij. Hij zegt: je hebt veulen in de stal hoor. oh, verschrikkelijk vinden we dat? ja niet dat de steunende was, mm. maar dat het zo gaat. ja dat ze dat ze tussendoor ja. gevloept dus was wat ah. heeft Bella gedaan? wat ja. heeft Bella jouw ponytje ja. heeft dat gedaan? Die dat gedaan. Die is ook een week te vroeg geboren. Ik ook een soort van. Nou jij twaalf dagen. En hoe oud is Bonita? Die is negen uh, jaar. Is dus eigenlijk mee begonnen. Hier is mee begonnen. En nou, dit is, is uh, Brigitte. Brigitte. Brigitte. Brigitte. Brigitte. Brigitte Bordeaux. Brigitte. Brigitte. Dus Brigitte, hier is dus alles mee begonnen. Mee, uh, mee begonnen. Een Mooie pony hoor. Deze is heel vaak kampioen geweest. Heel vaak. <laughs> Leuk. Wat zes keer denk ik. En vanuit Brigitte is er gekomen. Brigitte is Babette. Brigitte. Dit is Brigitte. Babette. Babette. Nee, Bernadette. Bernadette. Oh. Brigitte. Ja. Yeah. Bernadette. Ja. Yeah. Yeah. Babette. Ja. Yeah. Bella. Bella. <laughs> en wat klopt er niet in het rijtje? De kleur. Nee. <grijpje> en hier hebben we de vader. Dit is de vader. Dit is eagle eye. Daar moeten wij eigenlijk daar. Eigenlijk zo, hè? Ja, ja. ja, en dan zo. Dit is ja, het. Zo. Gaat ja, zo. Zo is het gefokt. Ja. En dan heeft u een vos. Ja. Dat was niet de bedoeling. Nee. <grijpje> ze was daar ook wel een reden mee om te verkopen, no? Ja. Oh, toch wel. Nou ja, ik heb ah, ik een spijt dat snap ik, want het is echt een, is een geweldig paardje. Ja, alleen dat moet natuurlijk niet. En ik ben er lang blij dat hij nou zo goed trekt. Ja, ze heeft Zij een wereldhuis nu. Ja, daarom. Dus echt. dan is het helemaal klaar. Dat is waar. En dat is waar. Ik daar ook niet meer over. Nee, mee. dat snap ik. Nee, ik sta op punt. Maar ik heb ja? nog op punt gestaan toen hij in Helmond Bastad geloof Ja? Om hem een dag terug te komen. Ja? Toen heb ik nog wel over. En wat had u dan met haar willen doen? Dat weet ik niet. Ja. Nee, ik had een veuletje bij willen vakken, maar dan had ik een probleem, dus dan zou ik wel een heel passend heksje moeten zoeken. Hè? Geen valse, en dan heeft u een mislukte Bella gevolgd. Precies. Daarna zijn we nou niet op zoek, maar zijn we de moeder van Bella hebben we bezocht. Nou, we zijn onderweg naar de moeder van Bella. Ja. We zitten nu al een uur in de auto, en dan moeten nog een uur. En het is hier echt alsof we in een ander land zijn. Het ja. is helemaal sneeuw en ja, kuit was het ook wel bij ons, maar niet zoveel sneeuw. Bah. We zijn nu op de Veluwe, dat is dat toch We zijn in... Bolten halen. Hooghalen. Hooghalen. En we, we zijn bij de eigenaar van Babet. Oh, is ook koud. Kunt u zich even voorstellen en even wat over Babette vertellen? Ik ben Harold Brunsting. En uh, we hebben de pony's voor de kinderen. Babette hebben we gekocht als eerste pony. Om uh, leren met dieren om te gaan. En daar hebben ze ook de eerste pasjes uh, op gereden. En uh, ja, nu is hij meer eigenlijk voor uh, de fok. En daar is Tess. Bella. Nee, dat is Bella niet. Nee, dat is Babette. Dat Babette, is moeder. Heel goed. En Babette is 1,28 hoog. Hebben we net in het paspoort gezien. En, en dit hij is 6 centimeter groter. Ja, hallo schat. En dit is er zo'n Rakker? Ja, Rakker is van vorig jaar. In mei geboren. Is nu bijna een jaar. Dat doet het hartstikke goed. Hij kan af en toe al een beetje hengsels streken. <laughs> maar dat hoort erbij, ja. oh, hij is wel heel mooi. Ja. En wie is de vader van Rakker? Dat is een Engelse. Stisseldown. en okay. staat in Zwelo. Ik afscheid genomen van Sterren, wat ik wel, wat heel moeilijk was. Ik ben nog niet gelijk gaan kijken naar ponies, want ik vond het eigenlijk een beetje meen. Toen, na een tijdje dacht ik, oké, okay, weet je wel, ik wil toch wel een nieuwe pony. Nou, dat wil ik sowieso wel, maar ik durfde de stap te maken. En toen heb ik verschillende ponies gezien, zijn we ook naar verschillende gaan kijken. Alleen, toen zag mijn moeder op een gegeven moment op Facebook, ja op Facebook, ik zag mijn moeder Bella. Toen hebben we films en foto's van haar gekeken. We vonden haar eigenlijk nog een beetje te jong. Alleen ik was helemaal free. Zo, en nu zijn we bij Bella. Mijn eerste keer bij Bel en die ding. Nou, Bel was nogal heel erg vlug. En ze was echt spierzale. En je merkte ook wel aan dat. Stappen. Beetje doorstappen. Dat is eraf. <laughs> nee, ik moet stappen, maar dit is eraf. Ik even stappen. Oh. stappen. Even. Ik dacht dat ze kwam. Nou, om 12 uur zei mijn moeder dat ze thuis zou zijn. Dat ze zou vertellen of ze goed gekeurd was of niet. Dus dat ik extra lang zou wachten en ook extra zenuwachtig zou zijn, eigenlijk wel. En dus om 12 uur ik kwam mijn moeder niet. Nee. Ze kwam veel eerder. ik kwam volgens mij half. 12. Jou. Hey, ja. hey, hey, hey. <laughs> zo bel heeft lekker koer gekregen meisjes zijn even wil ik niet aan het doen <tie> Poetsen, zadelen nog meer van dat soort dingen blijft ze altijd netjes staan. Ik ben bij Bel ook nog naar heel veel evenementen geweest. Bel is in haar eentje naar haar trouwdag toe geweest. We zijn naar Horse Event geweest. We zijn naar Boekelo geweest. Ach, het was heel fijn om met haar daarheen te gaan. Ze was ook super braaf. Drie. Zijn jullie klaar voor? Twee. Zeker weten hè? Ja, kom maar. Heel goed. Dan ga ik stappen jongens. Stappen doen mij. Nou er zijn ze hoor. Hard voor paarden. Maar uh, wat schet onze verbazing? Ze rijden hier samen met de cowboys. Oké. Oeh, dat is nou, daar is het Tess klaar. Het uh, belgen. We hebben even een korte pauze en dan. Hoi. Hoi, zo. Is het? Nou, heel goed doe. We zijn bij de WOS, kijk daar. En die maken een film. Kijk daar. En ja. foto's daar voor trouwen voor één dag. We dus zullen zo nou even gaan vragen hoe het nou precies zit. Goedendag. Ja. Ik heb ook heel vaak, heel veel geoefend met vrijheidsfensuur. Ze kan ook flamen. Kan je flamen wel? Ja, dat, zie je, dat hebben jullie waarschijnlijk al gezien. Ze kan een kusje geven. Ze kan een beetje, nou ze kan buigen. Ze kan buigen met één been en met drie benen. Ja, met drie benen. en. Ik probeer het Spaans pas aan te leren, alleen wel eens niet echt zo Spaans. Wel eens meer een Nederlander. hè? Yeah. Nee. We konden allebei wel springen, alleen blijkbaar hadden we niet zo heel veel vertrouwen in. Want we begonnen wel met balkjes en kruisjes, alleen af en toe ging ze er gewoon niet overheen. Dat is met alle paarden zo, we gaan er af en toe niet overheen. Alleen wel was het op het begin heel vaak en ik vond het ook niet zo leuk. Maar ik heb doorgezet totdat ze uiteindelijk wel gewoon dit heeft gesprongen, zelfs hoger super trots op, want dus we hebben er toch doorheen gezet en we hebben het gedaan. Ik ben best trots op ons. En hoe ze nu springt. Oeh, ze weigert af en toe nog, maar dat is niet heel vaak. En ze springt er overheen. Ik heb laatst ook nog super hoog met haar gesprongen. Volgens mij was het 1. Nee, dat was 80 centimeter. Echt super cool. Ik moest alleen mijn benen eraan houden, niet zo veel met mijn handen doen en ze. Ik moest haar vertrouwen geven en dat gaf ik erin. heel lastig want Bel is echt een superpony en ik zou haar nooit van mijn leven kwijt willen. Alleen ik heb er nu nog eventjes. Dat eventjes is vooral voor mij, niet voor Bel. Want ik ben echt, echt, echt te groot voor haar. En het is lastig om dat tegen mezelf te zeggen, want af en toe lieg ik ook nog gewoon tegen mezelf van. Ik ben niet te, te groot Bella. Ik... te doen, oh. <laughs> maar we zijn wel op zoek naar het allerliefste, het allerbeste ruitertje na mij, <laughs> op heel de wereld. Lief, klein, licht en ik hoop dat ze een goed thuis krijgt, dat ze leuke vriendjes heeft en, en dat ze het net zo goed krijgen met hun vriendjes. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video, en uh, vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. Abonneer op ons kanaal, en er is toch een klik op het belletje, vindt het belletje heel leuk. En als je succes wilt wensen, dan kan je ook op belletje klikken of op een duimpje omhoog, ja iets van die. En uh, als je meer informatie over bel wilt hebben of weten, iets in die richting, dan kan je kijken op www.harspaardig.nl want mijn moeder heeft daar een heel blog over geschreven. En als je ook dingen wilt zien over je pony verkopen, dan kan je de video van vorige week kijken. Ja, dan zie ik jullie volgende week. Doei!